Welkom bij aflevering 2, dat is 4. <laughs> Welkom bij aflevering 2 van Koken met papa. Vandaag gaan we iets heel lekkers maken voor het avondeten. Namelijk een spitskoolschotel met rijst. En wat hebben we daarvoor nodig? Nou, zullen we maar eens gaan beginnen. We beginnen met het snijden. Ik zet even de pan weg. En de ovenschaal ook, want die hebben straks nodig. We beginnen natuurlijk met schijn en snijden. En wat hebben we daarvoor nodig? Een snijplank. En dan beginnen we met het uh, snijden van het uitje. Want die gaan we als eerste fruiten. Nou, we leggen we even wat neer om het allemaal op te vangen. We werken zeer hygiënisch hier. Is ook wel belangrijk in de keuken. Zorg ik eerst dat ik even het uitje... Ontvel, In ieder geval het velletje eraf al, Zodat ik hem zo lekker in stukjes kan snijden. Lekkere grove stukjes gaan we er maken. Niet zoals met de makreelsalade vorige week. Uh, ja, klein maken. Maar het worden geen fijne uissnippertjes. Het wordt echt een heerlijke grove ui. Nou, ik snij hem eerst een keer door de helft. Nog even eraf. Lekker grof snijden. En dit hou je nog zo'n beetje uit elkaar, want het zit natuurlijk een beetje in elkaar nog. Het zijn natuurlijk allemaal ringetjes normaal. En dan gaan we de pan warm maken. We zetten de plaat aan bij mijn kookplaat, maar thuis uh, gebruik je dus uh, half gas. Een halve lading gas. Zo dat laten we even een beetje warm worden. Ik zet hem op half gas. Zo. Dus we gaan de mix maken tussen gehakt en spekblokjes. Maar dat zal ongetwijfeld heel lekker worden. Zorg dat de boter niet te heet wordt. Dus altijd even in beweging laten. Oh wat gauwt die roomboter dan ook hè. Heerlijk. Jammer dat het geen geurtelevisie is. En dan is de boter gesmolten. En dan kunnen de er uitjes erin. En ondertussen, terwijl de uitslag lekker aanfruiten, ga ik de knoflookjes in stukjes hakken. We pakken weer het kleine mesje. Zodat je makkelijk het knoflookje kan ontvellen. Het zijn twee deentjes die we gebruiken. Nou, dan gooi je knoflook in de pan. Lekker doorroeren, Even met de deksel erop een beetje garen. Dan gaan we aan de paprika beginnen. De paprika gaan we goed schoonmaken. Snijden we even door het topje of het zaadlijstje eruit. En dan snij ik hem even door de helft. Nou, ik ga het gehakt erbij doen. Ik ben benieuwd hoe dat gaat smaken straks. Eerst het gehakt. Lekker met vet erbij. Dat mag er altijd. En dan gaan we dat even rul maken. Het mag lekker rul zijn man. De kanten lekker bruin worden. Zo, inmiddels heb ik de courgette klein gesneden en gaat hij er ook bij. En dan gaan we even lekker mixen, zodat we het lekker kan aanbakken. Kleine meid is ook in de keuken. Zo, nu we dit dus laten opstaan, kan het even lekker gaan aanbakken en kunnen wij beginnen met het snijden van de spitskool. De spitskool heb ik inmiddels al gewassen, dus we kunnen eigenlijk gelijk van start met het eerste stukje snijden. En die ga ik dan ook toevoegen in de pan. En dit slinkt heel erg hoor, dus als je denkt van wow wat is dat veel. Bah, bah, bah. Nu het goed door elkaar gevoerd is, gaan we nog even deksel nog op. En als laatste gaan we de tomaatjes snijden en erin doen. En als laatste het tomaatje, dat hebben we ook alweer gewassen. Die snijden we in blokjes. Oh wat gaat dit lekker worden? Eén tomaatje. snijden we deze ook in blokjes. Zo, die maken we in parretjes. Parretjes. ja. Ja. Alle parretjes. En die gaan ook in de pan. Hoor we even door elkaar. En de oven gaat het toch afgaan? Je ziet dat het, het eigenlijk al geslonken. is. Ja, het is een hele pot hoor, dat kan veel bewaard worden. Nou, laten we dit met de deksel erop. Nog even lekker. Garen. En ben jij lekker aan het helpen in de keuken? Ja maar ja. Zeg maar ja. Nou, dan kunnen we gaan beginnen met het maken van het omeletje, het eitje. Ik ga er twee maken voor op de soverschotel is lekker he. We pakken een koekenpang van Deval. Yo heet wat Deval. Heel gemakkelijk. Proberen hem mooi op te krijgen. Ik snij hem even door twee stukken. De eitjes ook. En dan maken we nog twee eitjes. Mooi! Nou, ik zet het in de oven. En dan mag het uh, voor een half uurtje in de oven en dan is het klaar. Dus wij kunnen gaan beginnen aan de komkommersalade en de rijst gaan we als laatst koken. Maar dat, uh, wat ik al zeg, dat hoef je niet te zien. Dat weet iedereen wel hoe je rijst kookt. De komkommersalade maak je heel simpel. Je pakt een rasp en je pakt deze gleuven. Je houdt hem goed vast en begint dus allemaal plakjes te maken. Door die rasp wordt het allemaal dunne plakjes. En het restje gebruik je niet. Dit is al genoeg. Wat doe je dan? Je voegt dan... Suiker en azijn toe. Een klein beetje azijn maar. Zo. Dan mag het best wel een grote eetlepel suiker zijn. Dat meng je door elkaar. Wat ik dan nog altijd erbij doe is een eetlepel yoghurt, even de lepel schoonmaken, dat maakt het lekker wit en lekker schromen. En dan is het hele gerecht klaar. Nou, dat zag er toch heerlijk uit en leuk om zelf te maken. Wil je nou weten hoe je dit maakt? Kijk nog een keer deze video, want er komt geen recept onder in de beschrijving. Die heb ik gewoon simpelweg niet, omdat dit een creatie uit mijn hoofd is. Bedankt voor het kijken. Wil je nou nog meer recepten van ons zien? Druk even op belletje. Eh, of op abonneren. En laat een reactie achter wat jij van dit recept vond. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Abonneren, reageren. Ja, la, la, la, la, la. Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Ja, la, la, la, la, la, la, la, la, Abonneren, reageren, dat lijkt me een goed plan. Ja. Bedankt voor het kijken. Iedereen, top up to you. En tot een volgende keer. Dag. Dag. Zullen we afscheid voor jullie nemen?